Normcore doet zijn intrede in modeland en vloeit voort uit de hipstertrend. Hipsters kiezen niet langer voor opvallende dingen om zich te onderscheiden, maar dragen normale kleren die vooral comfort bieden. Denk hierbij spontaan aan een polo, een jeans, sportschoenen en dergelijke meer. Maar nog niet iedereen kent deze nieuwe stijl. Hallo, weet jullie wat Normcore is? Nee. nee. <lacht> Ik uh, heb er nog nooit van gehoord, nee. Uh, nee, nu net wel, maar daarvoor niet. Ik heb begrip als. Je draagt hipster kleren, maar wel die gemakkelijk zitten. Ah. Zoiets, hè? Daar komt het op neer. Ah, ja. Dus dat je niet iets draagt omdat er goed uitziet, dat je iets draagt omdat het goed zit. Dus ik vind dat wel positief. Oh, ja, dan. ja, dan ben ik ook wel een norm Normcore. <lacht> Bizar, die Normcore. Steve Jobs en Barack Obama zijn slechts twee van de vele voorbeelden. Maar waar halen Normcorers hun inspiratie vandaan? En waar halen jullie die inspiratie vandaan uh, voor jullie kledingstijl? Gewoon, woont, je wat zelf comfortabel en mooi vindt eigenlijk. Hij heeft vandaag nieuwe schoenen gekocht. zijn uh, die geïnspireerd op een bepaalde mode-trend? Nee, niet echt. Gewoon omdat ze goed zitten. Allee, vooral omdat ze goed zitten. De schoenen moeten goed zitten voor mij. Maar ja, voor de rest, ja. Ze zien er ook goed uit, vind ik dus. Uh, ja, iedereen draagt ze tegenwoordig en uh, ja, het is overal in de winkels zijn ze te zien. Dus ik denk door. Andere mensen zien of zo en, en dingen dat ik mooi vind. Of. of uh, ja, onder vrienden gewoon. Ik weet zelf ook wel, als ik. Allez, ik ken zelf dingen ook mooi vinden, maar meestal is het wel de vriendin die het uitkiest. Uh, vanzelf, ja. Ik heb geen voorbeelden of zo. De opkomst van Normcore betekent zeker niet dat de hipsters dood en begraven zijn. Maar wie vindt zichzelf een hipster? En willen jongeren eigenlijk een hipster zijn? En zou je jezelf als hipster bestempelen? Nee, niet bepaald, nee. En waarom niet? Omdat ik niet echt uh, zo bezig ben met, met kledijen of hoe dat ik eruit zie. Uh, ga. Ik zal soms denken dat ik niet echt hipster ben, maar eigenlijk ben ik het wel. Hipster? Nee. <laughs> nee. En waarom niet? Uh, ja, ik kan ook een keer gewoon klassieker allee, een outfit aandoen. Uh, ik heb niet echt een, een, een hipsterstijl. Het varieert van dag tot dag waar ik zin in heb. Ik vind dat hij een negatieve naam heeft, maar ik vind dat hij op zich niets negatief is. Ik vind dat hij op zich een mooie stijl. En zou je jezelf als hipster noemen? Nee, nee ik niet. Het, nee. Ja. nee, en ik vind het nog wel een uh, hard woord of zo. Maar ik voel mij niet zo, alleen dus kun je. En waarom vind je dat negatief? Um, ik weet niet, dat zo een stempel op je wordt gezet of zo? Ja, meestal wordt toch wel als iets negatiefs ervaren. hipster, niet. Ik vind gewoon al die termen, dat moet gewoon stoppen en iedereen moet dragen wat hij wilt. En als je dan direct een hipster wordt genoemd, omdat je het aan hebt dat hipsters ook dragen, dat is daar ook zo stoem eigenlijk. Hè.